Je kan gewoon snijden, jongens. Je weet nooit wat je krijgt. Het is altijd een soort lotto. Hè? Er zitten wel een paar dingen die altijd terugkomen. Maar elke keer anders. Dus je moet wel gewoon creatief zijn: van wat kan je ermee doen? De kwaliteit is gewoon goed. Alleen je weet nooit wat er in het pakket zit en je weet ook nooit uh, hoeveel uh, van iets. Dus je bent met vier personen, het kan wel zijn dat er dan twee stuks in zitten. Dus als je creatief bent, dan is het gewoon hartstikke goed te doen. Alleen, je moet even een grens uit je hoofd halen van, het kan niet. Bijvoorbeeld, ik had even geen honing, geen zoetstof. Dan denk ik, oké, hoe krijg ik het dan zoet? Oké, okay, dan pak ik saus. Dus je moet even, even, even verder denken. Maar het is een hartstikke mooi spul. En die snijbieten, nou, zo uit de moestijn, nou, dat is zo kwaliteit. Dat is zo mooi. Kijk dan moet je voelen hoe vers, man. Ja, dat is hartstikke. Dus het kraakt helemaal. Hè? En wat ik ook, ja, wat ik dan leuk vind, is bijvoorbeeld, ja, de, de, de de snijbiet in rijst en de dus, uh, boerenkool, uh, uh, in, in plaats van in de stamppot in de rijst. Dan vind ik dat leuke dingen. Kijk, we hebben namelijk uit zeg maar, het voedselpakket. We hebben slaten van witlof, uh, uh, uh, snijbiet, een, een witlof op de ouderwetse manier. Oh. En, als je, en als je, hem optilt, dit wordt er namelijk. Kijk, dit is de bedoeling, zo Dit is de bedoeling. Dan, uh, uh, dan, heb je hier namelijk de heksenketelkaassoep. Op de heksen, Nee, de heksenkaas kaashoek. Dat is gewoon echt goed spul. Kijk, want ze moeten erop letten ook. Tot het niet over datum is. Tot het gewoon goed is. Alleen de diversiteit, hè, het zou mooi zijn als het wat groter mag worden. Maar dat heeft te maken met de leveranciers die naar de voedselbank toe komen. Van jongens, hier hebben we nog wat. Dus hoe meer leveranciers, hoe meer diversiteit. Dus, en, en bijvoorbeeld ja, wat het gewoon is als je met z'n vieren bent. En soms zitten er maar twee stuks in. Ja, dan moet je even creatief zijn. Maar aan de andere kant, het is hartstikke goed. Mooi speel, echt kwaliteit top. We worden net zoals die snijbieten. Dan word je toch. Nog... Verser kan het gewoon niet. Dus het is echt top.